Kom op. Ja! Ik denk dat ik een nieuw boordje nodig heb, man. Alweer? Alweer? Hoezo alweer? Eh... Uh, hé. Ik wil gewoon een ander soort boordje. Oké, okay, eentje van metaal? Nee, geen metalen boordje. Hmm, eentje van hout dan. Nee, nou, ook geen houten boordje. Plastic? Nee, nee. Pla nee, tuurlijk niet plastic, man. Wat de fuck denk jij? Ja, ik probeer je te helpen, man. Papier dan. Papier wel? Een papieren boordje? Ja. Oké, okay, dat kunnen we proberen. Dat kunnen we proberen. Yo, gasten van Normanel, Mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag weer terug, zoals je kan zien, op de oud-vertrouwde plek. We gaan vandaag namelijk wat knutselen. Ik ga namelijk samen met jullie een papieren vingerbord maken. Ik heb... 100.000 miljoen vragen gehad over wat voor boordje ik moet kopen, maar ook over maak eens een vingerbord, maak eens een papieren vingerbord, maak eens een dit, maak eens een dat, maak eens een park, maak eens een dit, maak eens een vingerbord, maak eens een, een truck, maak eens, maak eens andere dingen. Dus ik ga vandaag beginnen met het bouwen van een papieren vingerbord. Ja, ik heb er vroeger al een keertje eentje gemaakt, die is helaas niet heel erg goed gelukt. Ik ben namelijk vandaag wel wat beter voorbereid en ik heb er heel veel zin in. Ik hoop ook dat het lukt, ik weet het niet zeker, maar dit zijn de dingen die jij nodig hebt om hem te maken. De eerste dingen die je nodig hebt is natuurlijk een lineaal, een schaar en een potlood of pen. Dan heb ik twee boordjes, de AliExpress boordjes zoals jullie kunnen zien. Die ga ik namelijk gebruiken als mal om de vorm er goed in te krijgen. Ja, en de mal, ik heb natuurlijk geen echte mal nog, dus ik ga het proberen door te doen door ze vast te klemmen. Ik heb hier drie klemmen, eentje voor het midden en twee voor aan de zijkanten. En dan moet ik natuurlijk ook gaatjes sporen. Ik heb anderhalve millimeter gaatjes, ik hoop dat het goed is. En voor de lijm ga ik een houtlijm gebruiken. Ik gebruik de houtlijm omdat je houtlijm nog wat nattig blijft en pas na ongeveer een dagje wachten hij volledig hard is en daardoor ook goed in zijn vorm blijft. En ja, voor een papieren vingerbord heb je natuurlijk papier nodig. Zoals jullie kunnen zien heb ik één wit papiertje en voor de rest rood papier. Want het leek mij wel gaaf om de binnenkant rood te maken. En zoals jullie kunnen zien heb ik mijn logo op een hele leuke wijze geprobeerd op het bordje te plakken. Zodat het er een beetje grappig uitziet. Zodat we een toffe graphic hebben als het allemaal gaat lukken. En op de bovenkant heb ik ook nog een keer Almost Normal staan. Want dat leek mij leuk om daar dan een griptape gap in te maken. Voor als ik griptape erop ga doen. Yes, dus ik ga nu er alles lekker bij pakken. En ik ga jullie er dichterbij halen. Want ik heb jullie nodig, want we gaan samen doornemen hoe groot we hem gaan maken en hoe breed we hem gaan maken. En dat gaan we dus samen doen. Het eerste wat we gaan gebruiken, dat is natuurlijk de lineaal, de schaar en het potlood om het vormpje goed te krijgen. Ik heb ervoor gekozen om 34 mm breed te gaan. En 98 mm lang. Ik heb de lengte al in Photoshop gemaakt. Alleen die is niet helemaal goed gelukt. Het is namelijk net iets te kort. Dus ik ga hem toch nog iets langer maken. Dus we hebben één zwart streepje als de til. Misschien is dat ook wel leuk. En dan gaan we hem iets langer maken dan 98 mm. Want daarop had ik hem nu staan. Zo, en dan ook nog hier eventjes. Zo. Zo. Onze lengtelijn is nu gezet. Ook hebben, heb ik dus de breedte bepaald en die is 34 mm. Deze boordjes zijn zoals jullie kunnen zien maar 29 mm. Ik ga namelijk voor morgen als het klaar is, ga ik mijn andere boordje gebruiken om, er, om de randen te tekenen. Want dan kan ik het makkelijker zien. Ik kan het trouwens nu ook wel even doen. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik nu ongeveer de ruwe lijnen gelegd over hoe ik het boordje straks ga afknippen. Het belangrijkste is voor nu om gelijke vierkantjes te knippen en die dan een aantal keer uit te knippen. Dus dat is nu wat we gaan doen. En we hebben momenteel een lengte van, ik ga hem even bijpakken, 101 mm. Natuurlijk wordt hij minder lang zodra we hem een beetje buigen. Alright, wat we dan gaan doen... Ik ga deze er tussenuit knippen en deze er tussenuit knippen. En dan heb ik in ieder geval al een aantal randjes. En dan ga ik nog even een paar keer op het witte, witte stuk ook nog wat knippen. En ik ga nu het witte gedeelte knippen. Ik ben eigenlijk nooit echt een knutselexpert geweest. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ik ga gewoon zo goed mogelijk het uh, lijntje knippen. En dan gaan we kijken hoe uh, goed het gaat lukken. Dus ik hoop, uh, ja, ik zie jullie zo meteen terug. Alright, de middenlijn is gemaakt. Dan ga ik nu de vormpjes ertussen uithalen. Oké, okay, zoals jullie kunnen zien, ik heb nog wel een zwart randje. Maar die ga ik er natuurlijk afschuren morgen. Of nog eventjes een beetje eraf halen. Dan ga ik nu de andere kant doen. En ook de andere kant zit erop. Zoals jullie kunnen zien, ik heb nog niet helemaal recht ge geknipt. Dus dat kan je natuurlijk altijd nog heel even een beetje bijwerken. En onze onderkant is... Uitgeknipt. Dan ga ik nu de bovenkant uitknippen. En wat ik dan straks ga doen is gewoon dit overtrekken op het rode papier. En dan ga ik gewoon een aantal van die rode velletjes uitknippen. Um, dus nou ja, dit is voor de rest even knippen en plakken. Uh, nee, dit is voor de rest alleen nog even knippen Dit ga ik eventjes van de camera af doen Zoals jullie konden zien, zo ging het net um, Dit ga ik dus ook bij de rest doen Ik zie jullie zo meteen, want anders dan raakt mijn camera vol En alles vol, dus ik zie jullie zo meteen Alright, many hours later uh, Een hele tijd later Want knutselen, hè Knutselen is niet helemaal mijn ding, maar ben ik toch Eindelijk klaar met het knippen Van de 4 -piece. Ik heb uh, een hele hoop Verschillende dingen, ik heb 3 plakken wit papier. Dan heb ik 2 plakken rood papier. Dan heb ik 2 plakken wit papier. 2 plakken rood. 2 plakken wit. 2 plakken rood. En dan weer 3 stukjes wit. Dus nu is die uiteindelijk op deze manier uitgeknipt. Het is nog niet helemaal gelijk, dat gaan we natuurlijk morgen als alles aan elkaar vastgeplakt is, dan gaan we het gewoon allemaal gelijk maken. Maar voor nu is dit het uh, concept. Nu gaat hij er ongeveer zo uitzien morgen? Althans, dat is de bedoeling. De bovenkant met het Almost Normal logo, de zijkant en de onderkant. Ik moet even goed opletten dat het de goede kant op staat, maar dit is ongeveer hoe die gaat worden morgen. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Uh, we zijn nu aangekomen bij alweer de volgende stap en de volgende stap, dat is natuurlijk het lijmen. Dit wordt ook weer een proces, want ik moet dus nu al die dingetjes één voor één op elkaar lijmen, erop zetten, goed uitsmeren en dan de volgende weer erop doen uitsmeren. Dus ik moet alles één voor één nu erop gaan lijmen. Dit ga ik natuurlijk wel doen op een stuk papier zoals je kan zien. Want het zou natuurlijk zonde zijn als ik het per ongeluk lijm op mijn playground krijg natuurlijk. Dus we gaan gewoon beginnen met de allereerste. En dat is dan de onderkant. Dan ga ik dus nu lijm opplakken en uitsmeren. En daar ga ik gewoon heel eventjes een klein dingetje voor maken. Zo, gewoon even snel een papiertje dubbelvouwen. En dan ga ik het gewoon zo rustig uitsmeren. Zodat alles egaal gelijmd wordt. En dan ga ik de volgende op plakken. En dan doe ik dat zo totdat ik alles heb. Dan gaan we maar gewoon beginnen. Plak ik zo, gooi ik wat lijm erop. Zo. Dan ga ik het egaliseren. God, wat zeg ik dat ook weer mooi hè egaliseren. Goed voor zorgen dat het ook op de randjes komt, dat overal overal ongeveer evenveel lijm zit. En je kan ook al zien, het wordt dan echt helemaal plakkerig en helemaal shit. Gooi je het eerste blaadje er bovenop en dat moet natuurlijk ook een beetje recht. Dat is één, dan doe ik nog heel even een klein beetje meer lijm erbij aan deze kant, want die is nu geen lijm meer. Dan plak ik dat er ook weer even zo bij. Alright, dat is één. Op naar de volgende laag. Ik merk al dat hij een stuk steviger wordt dan dat hij was. Net dat hij echt wel goed op elkaar blijft zitten ook. Ja, dat is natuurlijk logisch vanwege de lijn. Ik heb natuurlijk dat rode papier. Dat rode papier is sowieso ook al vrij stevig van zichzelf. Ik hoop alleen dat het ook meehelpt met de vorm. Dat het zeg maar niet de vorm tegenhoudt. Omdat het natuurlijk best wel sterk, sterk is. Alright, ik heb trouwens ook besloten om toch nog eventjes maar één laagje uh, te doen. In plaats van nog, nog twee laagjes. Omdat ik, omdat ik natuurlijk niet per se had bedacht dat de lijm ook wat uh, dikte zou toevoegen. Dus uh, ik heb iets minder papier nodig dan ik had verwacht. Dat is eigenlijk alleen maar beter. Het scheelt me ook weer werk. En uh, ik ga dus nu alleen nog maar wit toevoegen. En geen rode meer. En dan plak ik het allerlaatste velletje er ook bovenop. Zo. En die zit. Dan pak ik snel mijn boordjes erbij. En dan. Ga ik hem hier in klemmen. Voor de vorm natuurlijk. Zorgen dat het een beetje recht gaat. Dit is echt puur op gevoel. Omdat ik dit natuurlijk nog niet. Helemaal had. Uitgemeten en dergelijke. Als dus jullie kunnen zien. Dit is, gaat allemaal op dit moment. Gaat het zo. Ik ben gewoon proberen aan het uitmeten. Dat het allemaal net, netjes in het midden zit. Dat het allemaal net goed gaat. Dan pak ik. Als allereerste deze erbij. En dan klem ik hem vast. Ah, dit ziet er wel oké okay uit. En dan ga ik nu de zijkanten klemmen. Want dat, dat wil nog niet helemaal. Dus dat ga ik nu even snel goed klemmen. En dan ga ik die nose en de tail even goed aan elkaar vastklemmen. Dat is één kant. Dan de andere kant. Waar is die andere klem? En dan gaan we nu de andere klem er ook op doen. En ook die zetten we... Zo vast als we kunnen. En tadaa, daar zit ons boordje tussen de klemmen. Dit is waar we het mee moeten doen voor nu. Het enige wat we nu nog kunnen doen is wachten totdat het opgedroogd is. En dat die vorm erin zit. En dan gaan we natuurlijk het volgende stapje doen. En dat is de vorm eruit halen. Dus ik zie jullie morgen. Voor mij is het morgen. En ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. Want ik heb er mijn twijfels over. Alright, tot straks. Het is inmiddels de volgende dag. Ik heb er super veel zin in. We gaan hem erbij pakken. Ik heb hem beneden in de zon neergezet. Ik hoop dat jullie hem nu kunnen als kindel, trouwens. Maar. Hey, post. Oké. Okay. Ja, daar ligt hij. Ik ben heel benieuwd of het allemaal een beetje is gelukt. Ik ga hem even erbij pakken. Oh. Ik heb hem hier neergelegd. Hoppa, in de zon. En zo te zien is het wel oké. Okay. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik ga snel weer naar boven en dan ga ik jullie neerzetten. En dan gaan we voor verder naar de volgende stap. Wil jij nog wat zeggen, pa? Ah, uh, alles goed. Yes, daar zijn we weer. We hebben hem hier nog in de klemmen. Ik ben benieuwd. Ik zei net al dat het er oké okay uitzag. Maar als ik nu goed kijk, ik ben even goed gaan kijken... En ik zie dat de vorm niet helemaal lekker is aangesloten. Ik ben ook bang dat het niet helemaal is gelukt. En we gaan het gewoon zien, ja. Weet je, het is wat het is. We halen de eerste klem eraf. En op zich, qua vorm... Denk ik dat het niet helemaal lekker is gelukt. Maar qua uh, sterkte en dichtheid, dat het dat, dat nog wel oké okay is. Hij is in ieder geval goed opgedroogd. En nou ja, deze griptape... Die uh, kunnen we zeggen, die is useless geworden. Oké, okay, dan halen we het bo bovenste boordje eraf. Dat is wel lekker een beetje vastgeplakt. <laughs> Uh-oh. <laughs> en dan halen we het onderste boordje eraf. En, oké. Okay. Alright. <laughs> uh, ja, nou... Er zit een soort van een vorm in, maar er is niet heel erg veel vorm te bekennen. Alright, zoals jullie kunnen zien, er zit wel degelijk een vormpie in. Maar het is minimaal. Natuurlijk komt het ook omdat ik een te dun dekkie heb gebruikt voor een te dikke probeerselboordje. Uh, maar zo te zien zit hij nog wel oké. Okay. Het zit er wel vast. Aan de zijkanten is het een beetje gaan plooien. Dus het is nog niet helemaal super optimaal. Maar we doen wat we kunnen. Nu het ding. Het is wel hard. Het is goed hard, dat kan je ook horen. En um, ja, de, zoals je kan zien, het is een beetje verpest door de klemmen. Maar dat had ik op zich ook wel verwacht. Dit kan je natuurlijk veel beter in een mold doen. Die heb ik helaas niet. De volgende stap is simpel. We gaan het vormpje eruit knippen. En dan uh, heb ik een beetje tegen jullie gelogen. Want je hebt nog een paar dingen nodig. Natuurlijk trucks en wielen om eronder te doen. Een boor om de gaatjes erin te boren. En schuurpapier om de zijkantjes netjes te schuren. Dus daar gaan we nu mee bezig. Uh, het eerste wat ik ga doen is, denk ik, het vormpje uittekenen. En dat doe ik uh, met, mijn, met mijn chille uh, yellowwood boordje. En dan ga ik daarvan de vorm uittekenen. En dan uitknippen op die manier. Het is vooral belangrijk dat de zijkantjes gewoon netjes zijn. En dit is eigenlijk best wel prima. Dan hebben we nu het vormpje uitgetekend en dan pakken we onze schaar en dan gaan we het vormpje eruit knippen. Nou, dit is één kantje. Het ziet er op zich nog wel oké okay uit trouwens. Holy shit. De bovenkant klopt natuurlijk nu niet helemaal, maar de onderkant, daar gaat het om. Holy shit. Kijk dan nou guys. Het is normaal papieren vingerwoordje, hè. Hé, hey, mij hoor je niet klagen. Ik vind hem nog best wel goed gelukt. Hij heeft zelfs een beetje een concave. <laughs> Hij is super, super mild. Ik ga de volgende stap uitvoeren. En dit wordt wel weer een lastige stap. Gaan we de trucks erop doen. Maar ik moet nu dus gaatjes gaan uh, en boren. Uh, maar ja, dat moet natuurlijk wel op, uh, op de juiste plek. Ga ik hem zo recht mogelijk erop doen. Oh, ik ben helemaal aan het shaken joh. De hype is weer real hoor, guys. Alright. Hou ik hem vast en de eerste puntjes zitten erop. En nu over naar de tweede truck en dat is truckie nummer 2. Gaatjes voor waar ik moet boren dus dat is de volgende stap. Daarnaast moet ik ook de zijkanten zo gaan veilen zodat alle zijkanten ongeveer gelijk zijn. Nou, de zijkantjes zijn nu iets bijgeschuurd en zoals je kan zien ziet het er op zich best wel prima uit. Vooral hier is de concave best wel goed gelukt en op zich ziet het er wel vet uit. Hier zitten wel wat gaps en je kan wel zien dat er een soort van halve concave in zit, maar op zich is het best wel nice. Dus nu is de volgende stap, dan ga ik sporen voor de trucks. Kijk, ik kan hem natuurlijk nog veel meer gaan schuren om het helemaal perfect te maken, maar om heel eerlijk te zijn. Dat hoeft van mij momenteel nog niet. Zo, heel mooi, even een oud soort boekje erop. Dan gaan we die zo. En dan pakken we onze boormachine. En dan zetten we daar natuurlijk het 1,5 boor opzetstukje op. En dan gaan we nu gewoon er doorheen boren. Ik ben er doorheen. Het eerste gat zit erin. En gat nummer 4. Aight. Dit is best wel goed gelukt. Geef toe. Geef toe. Die zien er goed uit. Oh, ze zijn echt... <laughs> ze zijn best scheef. Maar uh, ik ga kijken wat ik ervan kan maken. We gaan het zien. Ik ga bezig met de andere kant. Ik zal hem nu even wat dichterbij zetten nog. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Ik heb echt heel scheef geboord. Oh, nee, joh. Oké. Okay. En de andere gaatjes zitten er ook in. Zoals jullie kunnen zien, het is niet, niet echt heel erg goed gelukt. Oh, dit is zo jammer, hè. Ik ben benieuwd of ik überhaupt die trucks nog op ga krijgen. Het is totaal niet in het midden. Oh, ik heb het echt... Heel erg verpest op deze manier en dat is echt zonde. Maar ja, weet je, we doen wat we kunnen. Ik ben niet heel erg super handig met al die dingen. Dus weet je, het is ook gewoon voor mij een leerproces. We gaan dit gewoon even monteren. Ik zie jullie zo meteen als ik... Poeh, oké. Okay. Nou, ze zitten erop hoor, guy. <laughs> oh nee, jongens. Kijk de bovenkant. Het is niet helemaal gelukt. De trucks gaatjes, eh, jullie zagen het net al, het ging echt helemaal mis. De bovenkant kan ik niet eens vast doen op een normale manier. En de onderkant zit ook een soort van vast. Ik kan zien, het sluit niet zo lekker aan... De positie is ook niet helemaal netjes recht. Oh, dat is echt jammer. Want het is uh, op zich wel, uh, wel tof gelukt verder. Tip voor de volgende keer. Neem wat meer tijd met het gaatjesporen van het bordje. En ook de bovenkant had ik eigenlijk even. En ook een tip voor de volgende keer. Is dat ik wat eigenlijk eventjes wat met het schroefje zo een paar van die gaatjes net iets beter moest ingraven. Zodat de schroefjes er beter in konden. Ik was gewoon te hyped. Ik wilde gewoon te snel. En dan krijg je dit. Uh, dat is wel jammer, maar voor de rest... Hé, hey, is het toch een papieren vingerbord? Uh, ja, let gewoon op mijn fouten. Dit is ook de eerste keer dat ik het doe. En ik ben gewoon heel benieuwd of hij het überhaupt doet. <laughs> We gaan het gewoon even proberen. En dan ga ik het hier netjes opruimen, want het brengt wel een bende met zich mee. Ik hoop dat ik er een trucje mee kan. Ik ga het proberen. Kickflip. Kom op, ik wil één kickflip landen. En dan vind ik het allemaal helemaal prima. En hij maakt gewoon een kickflip met dit boordje. Ik vind het uh, best wel knap van mezelf. Guys, ik vind hem uiteindelijk toch nog best wel mooi geworden. Het is op zich nog best wel leuk geworden. Jammer dat de trucks niet netjes erop zijn gegaan. De plies en de concave is nog best wel leuk gelukt. Ik ben daar op zich nog wel blij mee. En het is leuk om het een keertje gemaakt te hebben. Um, ja, ik ben er op zich nog wel blij mee. Ik ga hem denk ik niet gebruiken, want het is best wel onmogelijk om de trucjes mee te doen. Maar ja, hij is wel gewoon vet. Ik vond het in ieder geval leuk om te maken. Ik hoop dat ik jullie een beetje de tips heb kunnen geven. Zodat je het zelf ook kan proberen. Ik vond het in ieder geval echt super leuk om te doen. Ik vond het leuk om lekker te knutselen. Lekker mee bezig te zijn. Ik ga dit wel vaker doen. Maar ik denk dan toch met hout. En met een goede vorm. Want, want dan krijg ik denk ik net wat betere eindresultaten dan dit. <laughs> maar ik ben in ieder geval wel blij met het eindresultaat. Ik vind het super leuk om een keertje eentje gemaakt te hebben. En ik ga nog wel even kijken of ik wat trucjes kan. Yo, oké, okay, dit is dus het moment dat er een uh, toffe montage komt. Maar ik wil toch nog even wat zeggen. Ik heb namelijk griptape erbij gedaan. Zoals jullie kunnen zien, is dit de rode schuurpapier die ik ook gebruik als schuurpapier. Maar ik dacht van: hé, hey, past wel bij het bordje natuurlijk. Ja, hier komt dus de montage. Zoals jullie zagen. Ik heb er wel een paar leuke trucjes mee kunnen doen uiteindelijk. Ik hoop dat jij het in ieder geval leuk vond om te zien hoe ik aan het struggelen was met dit knusselproject. Ik vond het super leuk. Thanks voor het kijken in ieder geval. En uh, zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later!